you <laughs> Dag dames en heren, en leuk dat u kijkt naar de 30-daagse weersverwachting. Op dit moment is het warm in Nederland en kunnen we een koele duik wel gebruiken. Aan de hand van de 30-daagse weerkaarten gaan we kijken of we dat de komende weken vaker moeten doen... of dat de zomer misschien wel in het water gaat vallen. Nou, we beginnen zoals zo vaak met de weerkaarten voor de komende dagen. Dit is de weerkaart zoals die er op dit moment uitziet met twee belangrijke spelers. Lage druk in de buurt van IJsland, hoge druk op de Atlantische Oceaan, die beide luchtdruksystemen bepalen het weerbeeld. Maar op dit moment zien we ook dat juist boven Centraal-Europa... een hoge drukgebied aanwezig is. En dat zorgt ervoor dat het in onze omgeving niet alleen zonnig en droog is... maar dat met een zuidenwind inmiddels hele warme lucht is doorgedrongen. En met name morgen levert dat in het zuiden van Nederland... tropische temperaturen op van ruim 30 graden. Maar de koele lucht staat ook te trappelen om bezit te nemen van onze omgeving. En dat merken we in de loop van het weekend. Weekend. Zondag gaan de temperaturen omlaag. Als ik het allemaal in beweging zet, dan zien we dat hoge drukgebied verder wegschuiven. drukgebieden worden wat opdringeriger, maar tegelijkertijd dat hoge drukgebied op de oceaan blijft ook aanwezig en heeft zo nu en dan een uitloper tot over onze omgeving. En daardoor blijven de meeste buiengebieden wel op afstand. De echt warme lucht is verdreven, maar heeft soms wel weer eventjes de neiging om door te dringen tot ons land. Dus af en toe zit er ook volgende week nog wel een warme dag tussen. Maar tropische hitte, dat blijft ons volgende week wel bespaard. We nou, dan kijken we naar de luchtdrukafwijkingskaarten van het ECMWF weermodel voor de komende periode. Dan zien we in de aankomende week, 20 tot 27 juni, dat hoge drukgebied op de oceaan nadrukkelijk terugkomen. 5 tot 10 hectopascal luchtdrukafwijkingen ten opzichte van wat normaal is in deze fase van het jaar. Ja, tegelijkertijd zien we juist weer die lage drukgebieden zo tussen IJsland en Scandinavië in liggen. Met een afzakking, een uitstulpsel tot over onze omgeving. Maar zoals gezegd... Ondanks dat zien we toch dat dat hoge drukgebied ook wel af en toe invloed heeft op onze omgeving. En dat moet de buiigheid wel aardig onderdrukken. Voor deze week staan er dan ook niet echt flinke neerslaghoeveelheden uh, op het programma. Ja, wat temperatuur betreft, de hitte in Spanje en Portugal is de afgelopen dagen... Uh, naar het noorden geschoven, Frankrijk kreeg er mee te maken... Nederland dus vandaag en ook zaterdag met name in het zuiden van het land. En volgende week zien we dat die warmte toch wel heel erg uh, in de buurt blijft liggen... maar dan met name boven Centraal-Europa en Portugal. Met een aantal buien wordt het duidelijk wat koeler. Die warmte die weet nog af en toe door te dringen tot over onze omgeving, maar de koele lucht, boven de Britse eilanden bijvoorbeeld, ligt ook dichtbij. Dus wij zitten een beetje op die scheidingslijn, zonder dus dat er heel veel regen gaat vallen. Ja, en Als we kijken naar de week die daarop volgt, tijdens de maandwisseling 27 juni tot en met 4 juli, dan zien we dat dat hoge drukgebied de neiging heeft om wat meer onze kant op te bewegen en heel opvallend... Heel Noordoost-Europa wordt een krachtiger hoge drukgebied. Daar zien we positieve afwijkingen van de luchtdruk. Bij ons met nog wel aanvoer vanaf de Noordzee niet al te hoge temperaturen. De warmte zit vooral boven het continent met duidelijk temperatuurafwijkingen in de plus. Ook in Scandinavië zien we dat voorzichtig rood worden. In onze omgeving en vooral ten westen van ons juist nog net wat magere temperaturen, maar zeker niet extreem koud. En dus ziet deze periode wat temperatuur betreft er helemaal niet onaardig uit. Iets wat we ook in de pluimgrafieken al voorzichtig terug zien komen. Dit is de pluim voor midden-Nederland, waar we morgen de temperatuur nog wel naar de 25 plus zien lopen. Zondag en maandag wordt het wat koeler, dan gaat de temperatuur weer wat omhoog. We zien eigenlijk die wisselwerking tussen de koele en de wat warmere lucht. En op langere termijn, nou met een beetje beetje goede wil zie je dat de temperatuur wel de neiging heeft om in ieder geval overdag boven de 20 graden uit te komen, maar echt hoge uitschieters zitten er niet in. En dat zien we ook terugkomen in het risico op een zomerse of tropische dag. Ja, morgen in Midden-Nederland natuurlijk zeer waarschijnlijk boven de 25 graden. Begin volgende week zit er ook nog wel eens een keer een risicootje in maar tropische warmte dat blijft voorlopig uit. En een neerslag daarbij, ja, we zien het een beetje licht wisselvallig. Er gaat echt wel wat regen vallen, dus volledig droog dat wordt het niet, maar onstuimig en nat, nee dat zie ik ook niet aankomen. Als we nog wat verder vooruit kijken voor de periode van 11 tot en met 18 juli, dan zien we voor de vakantiegangers, Midden-Nederland heeft op dat moment al uh, inmiddels zomervakantie, toch wel goede berichten, want Hoge druk lijkt zich vooral boven het oosten van Europa te nestelen. En dat betekent dat bij ons het risico op aflandige winden, warme winden uit het oosten of het zuiden, toe gaan nemen. En we zien dan ook dat koel weer eigenlijk geen kans van slagen heeft in onze omgeving. Grote delen van Europa hebben met warm weer te maken. En ook Nederland, zonder echt enorme uitschieters, kan daar toch ook wel een beetje mee profiteren. Dus ja, met heel veel slagen om de arm lijkt het erop dat de vakantie voor midden-Nederland, de zomervakantie in ieder geval met redelijk zomerweer gaat beginnen. Tot de volgende week.